Boys, welkom weer deze prank. We zijn weer terug met een prank, boys. Vandaag gaan we iemand pranken, boys. en Ja, waarom ik het wil doen? De volgende keer, de volgende video was goed bekeken, goed bevallen, uh, bevallen bij veel kijkers en ik had ook heel veel leuke comments gekregen, likes. Dus voor de mensen vergeet niet te liken, te commenten, te abonneren, boys. Omdat ja, ik zie veel mensen commenten die niet laatste niet meer zo vaak dus boys. Geef me ideeën, boys. Omdat elke comment geeft me altijd een idee. Dus voor de mensen. Vergeet alsjeblieft niet te liken. Voor de mensen, ik wil nog even snel zeggen. Ik en Ayman hebben gisteren pas nog niet gebeld. Dus Ayman zou het heel snel kunnen geloven. Dus Ayman is wel echt iemand als je niet lang met hem belt. Dan gelooft hij het snel. Omdat daar zit heel tot op Discord te zeggen. Tegen Robin even van Essel. Naar X-Braler. zegt de hele comfort. dit, dat. Maar voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren. En ik ga hem nu bellen. We gaan nu Ayman bellen. Voor de mensen, veel mensen dachten dat de prank uh, nep was. Maar voor de mensen, het was niet nep bro. Ik, voor de, veel mensen weten, als ik zeg, wallah, op de naam van Allah. Ik zweer op, de, on, op mijn god, dat dit niet nep is. Veel mensen denken, nep dit, dat. Maar ik ben niet nep boys. Veel, veel mensen weten dat ik altijd iets doe. Als ik ook iets doe jongens, dan moet het altijd... Origineel zijn en leuk zijn, snap je? Ik ga niet nep doen of wat dan ook, maar ik ga nu bellen boys, je ziet Ayman Mijn mijn ik niet bellen ik, ik hoop dat hij de eerste keer opneemt, want ik heb bijna laatste niet meer met hem gebeld Je weet het toch, jongens vergeet niet te liken, te abonneren even En uh, ik ga blijven bellen tot hij opneemt boys, wallah Tot ik, tot ik hoor eh, Ewa dreig. ik schreeuw een neef, kieft je neemt niet op Snap je, omdat ik heb hem vandaag nog niet gebeld maar ik blijf hem bellen, bellen. Hij was ook uh, volgens mij aan het spelen met een vriend van mij. Dus dat kan ook wel goed uitkomen. Hij neemt niet op, boys. Dus, boys, ik zie jullie wanneer Iman opneemt. Ik kon niet een lange video maken. Maar die weet je toch. Ik zie jullie wanneer Iman opneemt. A few later. Die Iman blijft maar niet opnemen, boys. Ik heb hem net heel heel tijd gebeld. Maar ja, hij blijft gewoon niet opnemen, boys. Dus ja. Voor de mensen, ik heb even net. In, ik zit in een community waar ik iedereen het beste wens. En ik wens iedereen het beste, bro. Hé toch, ik heb het hier net laten horen, boys, kijk. Beste YouTube-collega's, ik wil jullie nog even een fijne nieuwjaar wensen naar iedereen die hier in deze groep zit. Ik wens iedereen het beste. Je weet toch, boys, ik, ik wens iedereen het beste, man. Je weet toch, man. Ik ga alleen blijven tot dat opnemen, boys. Je weet hoe ik ben. Yes. Bro, ik moet even met jou praten. Ik heb veel dingen over je gehoord, man. Ik kom even privé bellen, man. Uh, dit is niet goed, man. Boys, het gaat kankerdik worden, bro. Wallah. Ik weet ik schat weer veel boys, maar het is gewoon leuk man, het is gewoon, ik vind dit gewoon leuk om het op te nemen ofzo Kijk, ik weet Ayman, Iman, ik hoorde net Ayman, dus ik ben even weggegaan ik zat met een vriend van mijn ex-brother dat ik net zei, ik zei hey yo, is Ayman, heb je vannacht met Ayman gesproken zoals hij zei ja Dus ik ben even nu aan het bellen en ik ga zeggen bro, wat, wat praat je achter mijn rug bro, het is niet uh, bro. Yo Ayman, ja. broer, waarom praat je achter mijn rug? Ik kan niet over je Ja, bro, ik heb van uh, Alex een uh, moedje gehoord, bro. Je schaalt me uit en ik ben een kanker, dik zak en dit. Oh man. Ja, maar, bro, wa waarom praat je zo, man? Ik had vertrouwen in jou, bro, met Rosaline. Is mijn kat voor de mensen. Ik heb hem geniet ja Ja? Hey, man. Hey, man. Hallo. Hijs. Hey. Wel, Ga je nog praten? Sch sch Scheld die kinderen uit! komt, ja, oké, maar jalla, praat! Voor de mensen, ik ben gemute, voor de mensen die jullie zien. Voor de mensen, ik ga gewoon zeggen, luister bro, wat de fuck uh, praat je over mensen of willen bro, snap je? Uh, ik heb je? Ik heb je dat bro, je, je, je naait mij in mijn rug bro, dat is niet goed man. Snap je, uh, die views die we hebben gemaakt, ga ik allemaal verwijderen, bro. Dat dit wil ik niet meer met jou. Ik wil ook geen match met je zijn, bro. Kou wat. Snap en dan ga ik dan. zeggen, bro, het was een. Kijk, kijk, gewoon, kinderen zijn. Hé, Ayman, hey, luister, bro. Waarom praat je achter mijn rug, bro? Hey, ik kan moeder zijn, man. waar? is Die Ballen, ik. in kan niet praten. Hé, Ayman, broer. Ik ben met jou serieus aan het praten, bro. Wat. Uh, Jij verspilt hier mijn tijd of zo, hè? Broer, luister. Waarom praat je achter mijn rug en zo? Ja broer, wat ik, wat ik van Alex een uh, moedje heb gekregen, Mohammed broer, uh, foto's bewijzen. broer, ze je. Broer, je hebt me echt pijn gedaan, broer, Alla, die video's ga ik Bro, allemaal verwijderen. Ik ga al die maar video's... Ik zweer op, Alma, ik zweer, ik praat niet over jou. <laughs> maar broer, oké, okay, wie ligt, Lieg jij maar of lieg jij hem? ik zweer, ik zet jou niet uit, broer. Maar waarom, waarom praat je die hoere over me? Dan niet. Ja, die zeggen dat jij over mij hebt gepraat met die hoerkinderen. Wauw, ik ga niet zijn hoers bellen in die disco. Ik kan me alle dat is ook niet. Nee, maar wacht, wacht. Ik heb nog drie vragen. Waarom noem jij mij een, een homoflikker? Allee, ik zag chits van Mohammed, hè, die had foto's gemaakt. En je noemt mij een ezelneuker. Bro, dat is niet waar. Bro, waarom ben jij zo? Bro, ik ben niet zo. Ja, ja bro, het is gewoon niet fan man. Uh, ik denk dat ik al die video's van ons ook ga verwijderen man. Het is ook niet meer leuk. Bro, ik ben. Ja, wat Anjes ben niet, Hé e, Alex. Jouw ja, kanke moeder, waar platje me? Wacht van ja. Alex moeder, je. man, nee, blijf hier. At dus. Bro, wat uit. No man. Nee, nee, nee, nee. nee. Boys, dit is gewoon Ayman rierle. Gewoon rier bro. Als, hij, als ik iets zeg, dan gelooft hij het ook, snap je? Maar dat is het mooiste. Je kan met hem content maken, snap je? Maar voor mensen, als ik dat een derde keer ga doen, dan gaat hij wel iets merken dat het nep is. Omdat dit heb ik nu een maandje niet gedaan. Ayman! Hey, Broer, waar. Broer. Broer, maak je het zeggen. Ayman, hey, Ayman! man! Hey, man. Luister, het was een prank. Prank, je bent geprankt. Ja toch op gaan hij is helemaal boos Ik heb nu Ayman aan de lijn, Ayman was even iets mee bezig Dus daarom kon hij niet even opnemen Maar Ayman, wat wil je tegen die kijkers zeggen man? Ayman? Jullie kankermoeders. moeders! <laughs> broer, dit is de eerste video van 2021 broer Wat, wat, wat moeten die kijkers doen Ayman? Geef ze even een tip Boys, levensverhaal van Ayman Mike abonneer, anders je kanker gaat dood in de ja toch, ja toch? Boys, ik wil jullie zeggen bedankt voor het kijken. Als jullie deze pranks leuk vinden en jullie willen vaak zien ik, dat ja, de andere mensen... Ja, ik die like niet zetten, ik die aan kanker Ayman, wat voel je van deze pranks? Eerlijk, ik heb twee keer met jou een prank gemaakt. Eerlijk, wat vind je daarvan? Leuk, is irritant, je kan ook eerlijk zijn, maar mag je eerlijk zijn, hè? Bro, dat is niet leuk, ik dacht dat dat iets was. Nee, Rozening gaat je straks bellen, maar weten. Je weet, hè? Voor de mensen die afvragen wie Rozening is, we gaan niet veel praten, of niet Ayman? Ja. Overheid kijkt, ja toch Ik zie jullie kijken overheid hè. Wat je <laughs> Voor de mensen, ik wil jullie zeggen Bedankt voor het kijken Vergeet niet te liken boys De eerste video van 2021 Oké okay, rustig Ayman. Ik ben je wat terug Wacht. Boys, ik wil jullie zeggen, bedankt voor het kijken Vergeet niet te liken, te abonneren, volg me op Instagram En laat een paar nieuwe ideeën Die ik misschien volgende keer bij andere markten kan doen Dus voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren Want ik kan zeggen, peace out ja, I'm like crazy, play out like the coop and the light